filosofie ja 390 koma la la la la la la la la la la la la la la la la la Jij tusje extra. Maar wat betekent dan vriendschap voor jullie? Vriendschap voor ons betekent gewoon mensen die je, die je dicht om je heen hebt en die je kunt vertrouwen. En als je problemen hebt, dat je dat ook met elkaar dus kan bespreken en oplossen. En dan voel je gewoon eigenlijk een heel stuk prettiger. En wat vind je van vriendschap? Vindt u dat belangrijk? Ik vind dat zeker belangrijk. Vriendschap, ja. Tuurlijk is dat belangrijk. Vriendschap, oh, dat is zo belangrijk. De vriendschap is dat je met elkaar respect hebt voor elkaar. Ja. Ik denk dat dat het alle, allerbelangrijkste alle is. Jong voor oud en oud voor jong. En als je wel eens moe wordt, dan zeg je misschien wel eens iets wat niet heel leuk is, dat je normaal gesproken niet zou zeggen. Het is helemaal niet erg, want als je vrienden bent, dan kan je dat met elkaar weer oplossen en dan ga je gewoon weer verder. Ja. Elkaar helpen, elkaar respecteren, Voor elkaar, met elkaar, voor bij vreugde, bij uh, uh, mindere vreugde, met uh, problemen, overal dat ik voor elkaar Loopt u met een beste vriend? Ja, dat is mijn beste vriendje langs mij. Mijn beste je wandelvriend. In. Wij lopen nu 25 jaar samen. Na vier dagen lopen, na vier dagen lopen met een welke op de vriend, met een elke hand de vrienden.